Ik hing daar op een gegeven moment uh, op uh, ongeveer zes hoog. Uh, en ik schoot uit de touw. Toen ben ik uh, van die hoogte zo naar beneden geklapt op een betonnen vloer. Ik ga mijn kinderen nooit zien opgroeien. Hmm. Ik ga mijn vrouw nooit meer zien. Heel sterk teruggaan naar het nu. Uh, en van daaruit weer kansen zien. Dat, dat ik door te voelen, de vormen te voelen van, van die auto, dat je weer even kan kijken. Leuk dat je kijkt naar nou weer een nieuwe video op CVD TV. En als je luistert naar onze podcast, ook van harte welkom. Uh, van tegenslagen kun je leren als ondernemer volgens mij. En uh, de vraag is bij deze ondernemer of tegenslag niet een beetje eufemistisch is uitgedrukt. Uh, daar ga ik het over hebben, maar met name ook wat je ervan kan leren. Hein Noordman, Hein, van harte welkom. Dank je wel. Ja, want als ik zeg tegenslag, um, kun je in het kort vertellen wat die tegenslag inhield? Dat kan ik. Uh...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 Uh, en ik schoot uit de touw. Toen ben ik uh, van die hoogte zo naar beneden geklapt op een betonnen vloer. Dat is 15 meter? Ja. ja. En uh, nou, letterlijk alles gebroken uh, wat ik maar kon breken, uh, verbrijzeld en gedaan. Uh, vijf weken in coma gelegen. Uh, onvoorstelbare uren uh, uh, operaties achter de rug gehad.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 Gelukkig kan ik nu weer staan en lopen en, en, en praten en, en normaal weer slikken. Mm. Uh, maar mijn zicht is, uh, is voor 100% weg. Dus ik kijk helemaal in het zwart. Zie je helemaal, voel je wel licht of zo? Of? Ook nee, ook niet helemaal niks? Helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal, helemaal niks. zwart. Helemaal zwart. Ja. Uh, dan, je was op dat moment ondernemer, ja. toch? Wat deed je? Ja. Ik had een, een marketingbureau en een bureau wat, uh, uh, wat hielp bedrijven in, uh, in salesontwikkeling. Uh, nou, dat hing wel sterk aan mij. Um, dus dat maakt het ook uh, lastig om dat voor te zetten helemaal als je in coma ligt en een aantal maanden uh, uit de running bent. Mm. Um, Want toen het gebeurde, ja. was jij toen, ja toen was je weg neem ik aan, toen mm -hmm. je op de grond lag, ben je mm -hmm. toen ook al die tijd weg geweest? Wanneer, wanneer was de eerste keer dat je weer bij Bewustzijn was? Nou, dat was uh, zeg maar zo vijf weken na het ongeluk. Uh, ben ik langzaam wakker geworden en, en je hebt dan vaak achteraf het idee van, nou, toen werd ik op een gegeven moment wakker. Maar dat waren momenten van helderheid en weer weg zijn. Mijn hele kort geheugen was weg uh, en, en heel veel momenten waren, zijn weg. Dus ik heb pas maanden daarna weer, weer, weer, weer, weer geheugen opgebouwd. Weet je nog de eerste keer dat je je realiseerde wat er gebeurd was? Uh, nou, of ik precies weet wat er gebeurd was, uh, dat niet. Ik, ik, ik kwam op een gegeven moment terug en ik dacht dat ik in een hele andere tijd uh, uh, zat. Dat ik uh, door een, uh, een, een Duits bataljon gepakt was samen met een andere Engelse militair en dat we een vluchtplan moesten maken. Dus was helemaal... <laughs> je was het <de> draad kwijt! <laughs> ik, ik hoorde het later van mijn dochtertje wat in het ziekenhuis kwam. Ze zei van, ja, ja, De zuster zegt, je bent wel bij, maar je praat de hele ochtend Duits en Engels. Tegen de niet. pleging praat je in het Duits en tegen die vriend van jou zit je in het Engels te praten. Nee. <laughs> Waar komt dat dan vandaan? Ja, uh, blijkbaar een delirium of een, of een IC-trauma uh, uh, wat je dan hebt, waardoor je helemaal, uh, helemaal van het padje bent. Je hebt het over je dochter, dat is, je hebt één kind? Ik heb drie kinderen, twee uit een, uit een eerste huwelijk uh, en één dochtertje uit mijn tweede huwelijk. Oké, okay. en je, je had een, op dat moment ook een, een vrouw of vriendin? Ja, een vrouw. Wat ja. gebeurt er dan met je, met als je bent ondernemer en je bent ambitieus mm -hmm. en je, alles voor elkaar, tenminste zo ziet het er een beetje uit mm -hmm. en dan gebeurt mm -hmm. dit, wat gebeurt er dan? Ja, weet je, uh, eigenlijk wordt letterlijk alle, alle tellers gingen op nul uh, naar af. Uh, en en uh, op dat moment denk je, voel je op een gegeven moment van, van wat er ineens allemaal niet meer is. Dan denk je, ja, ja, ja, misschien kun je maar beter uh, een andere partner gaan zoeken. Want wat moet je nou met de blinde invalide? Ja. Uh, en en uh, wat moet je met je... Dus eigenlijk heb je zoiets van, ja, ga, ga maar door allemaal. Want, want ik sta jullie meer in de weg dan dat je nog wat aan me hebt. Heb je dat, dat uh, soort gevoelens heb je ook gehad? Ja, maar dat ging gelukkig heel snel over dat ik een soort, soort beelden voor me, voor me uh, kreeg. En dan zag ik een soort, soort fotootjes voorbij dwarrelen van mijn vrouw, mijn kinderen. Dat ik dacht, van, maar voor jullie wil ik leven, voor jullie wil ik leven. Mm. En, en uh, nou, dat was ook wel heel mooi. Is dat waar je dan de kracht, is dat dan uiteindelijk toch wat de kern waar de kracht vandaan komt? Nou, je... je... Je merkte inderdaad wel, en dat, dat, uh, dat was heel mooi. Dat, dat je in positieve zin aan we toen. Uh, men zegt wel eens we, in een tijd van problemen leer je, je vrienden kennen. Mm. Uh, nou, dat hebben wij in positieve zin uh, eigenlijk geleerd. Dat we, dat we zulke ongelooflijke mooie hulp kregen van mensen. Van, van pannetjes eten aan de deur tot weet ik wat allemaal, mm. van hulp. Um, dus dat was heel mooi. En dat gaf ook wel weer kracht van nou, dat mensen je ondersteunden en, en mensen waar je veel om gaf, dat die er, uh, dat die er voor je waren. En dat, uh, ja, dat is mooi. Hoe, uh, uh, waar haal je de veerkracht vandaan om vanaf dat moment dan zeg maar door te gaan? Want hoe, hoe ziet zo'n proces eruit? Is dat vallen en opstaan? Ja, weet je, uh, ik heb wel ik heb gezegd, ik heb mijn, mijn belangrijkste managementlessen denk ik tijdens het klimmen geleerd. Uh, in momenten van, van hoge mate van stress dat je denkt dat het fout gaat. Uh, heel sterk teruggaan naar het nu. Um, en van daaruit weer kansen zien. En dat, dat had ik toen ook. Uh, uh, ik lag toen in het revalidatiecentrum. Mm. En, en uh, ik, ik herinner me nog dat ik... Dat ik uh, uh, als ik naar de wc moest of naar de badkamer moest... werd ik met een soort bedlift uit bed getakeld. Net, net een soort free was ik. <laughs> um, en dan werd ik naar de, naar, de, naar, de, naar, de, naar de badkamer gebracht. Dat vond ik verschrikkelijk. Ja. En er was toen geregeld door, door mijn familie dat er om de beurt iemand bij mij bleef slapen. Want ik had enorme nachtmerries in de lieren. Uh, en toen die nacht was mijn zoon bij me bij uh, slapen. En toen had ik met hem afspoken van Max. Ik ga proberen zelf uit bed te klimmen. Um, en moment uh, Als dat lukt en of het gaat fout, dan moet jij me opvangen en dan, uh, en dan klim ik zelf in die rolstoel. En dan, nou, dat is een paar keer gedaan, de midden in de nacht dat uh, samen stilletjes gedaan, dat niemand van de verpleging het hoorde. En na twee, drie keer lukte dat. Nou, en toen hebben samen staan juichen, ja het kan, het lukt, het lukt. En, weet je, en zulke kleine succesjes vanuit zo'n uh, vertrekpunt hm. en daar af en toe ook weer naar terug gaan. Uh, dat maakt dat je dat je uh, ja, dat je weer weer energie krijgt en weer nieuwe doelen gaat stellen van hé, hey, dit lukt en dat lukt. Mm. Uh, en als het gaat om wat er gebeurd is, hè, zonder nou echt tot in details te treden, maar is ook een van de lessen dat hoe goed je ook voorbereid bent, hoe professioneel je ook bent, hoe zeer je ook met je vak bezig bent, dat een ongeluk in een klein hoekje zit? Is dat ook zo simpel? Want het is natuurlijk van buitenstaande uh, best lastig te snappen dat je denkt, uh, van, ja, wat is er nou gebeurd? Ja, ja ik klom al echt al jaren uh, en, en, en ik kwam een bene in die klimhal met hele grote regelmaat en ik had goed materiaal en noem alles maar op. Uh, dus eigenlijk die punten uh, uh, was allemaal in orde. Maar misschien juist het gevaar dat je dat al jaren doet... en nota ook met een maat die uh, super ervaren en getraind uh, is... waardoor je eigenlijk je partner vertrouwt van uh, dat, dat zit goed. Mm -hmm. um, en dan mogelijke momenten hebben gehad van verslapping... net even een cruciaal moment het leggen van de zekering... net even niet goed opgelet, allebei niet. Um, ja, en dat was zo'n cruciaal. En dat gebeurt natuurlijk in, in, in, in werksituaties ook. Hè? Ja. Dat je al jaren misschien met een goed team samenwerkt. En denk van nou, hè, daar is goed zicht op, dat zijn ervaren gasten, mensen die ik kan vertrouwen, dat klopt. Ja. Um, en toch gebeurde dat dan uh, gebeuren de fouten. Wat is het als ondernemer uh, voor een proces geweest? Want, uh, uh, ja goed, ben, want hoe lang ben je echt uit de running geweest? Zeg maar, dat je... Oeh, nou, um, ik denk wel een, een half jaar. Nou, dat vond ik nog ja. meevallen. Ja, ja nee, nou, nota mee. Kijk, omdat de verwachting was dat, dat, dat ik het niet zou overleven, nee. moest mijn vrouw ook ineens bewindvoerder worden van mijn bedrijf. En alles moest ineens geregeld worden, afgewikkeld worden. En wikkeld allemaal. Uh, uh, ja, en, en waar ligt wat en hoe vind je wat? Dus dat was absoluut even stress natuurlijk. Mm. En na een half jaar ja. was het weer zoiets van: dan gaan we dat to, toen, toen ging je weer dingen opbouwen. Nou, toen ben ik eigenlijk bij toeval via een vriend van me ben ik in het lezingencircuit gerold. Ik uh, uh, een keer een etentje en er kwam iemand die had een, een trainingsbureau um, dat bedrijven traint in, in, in safety leadership. Hè, hoe je van de, de directie tot aan de laatste man in de keten je bedrijfsvoering dusdanig doet dat er minder bedrijfsongevallen gebeuren. En die had gehoord van mijn verhaal. zei: Jeetje, dat past goed in onze, uh, in onze trainingen. Hm. Dus toen ben ik eigenlijk wel heel snel uh, daarin gerot. Ik gaf, ja, natuurlijk had ik wel eens voor groepen gestaan en gaf, dat is logisch natuurlijk, mm -hmm. maar echt lezingen geven. En via een andere vriend van mij, Wilke van Rooijen, rolde ik toen uh, bij Sportspeakers naar binnen. Bergbeklimmer. Uh, en, en dat is die man ja, die zijn heb, tenen. Die zijn verloren heeft en verloren wordt het verdwaald geraakt is op de K2. Ja, ja, ja, ooit ook een heel heftig uh, ongeluk gehad. Ja. En, en, uh, en we doen nu ook samen lezingen wilke en ik. Um, en en uh, alleen doe ik natuurlijk uh, lezingen. Dus ook ben ik kijken in dat lezingencircuit gerold. En het grappige is dat ik wel eens denk dat het. Het geven van die lezingen en daarbij pak ik ook een stuk terug van mijn, van mijn verhaal, van mijn ongeluk. Dat het juist heel positief werkt in de verwerking van hoe ik, er nu, waar ik, hoe ik nu sta, waar ik, wat ik nu kan en wat ik niet kan. En, en, en dat dat juist een mooie helende werking heeft in plaats van dat je blijft hangen in van wat je allemaal niet meer uh, kunt en doet omdat de portée van dat verhaal juist iets positiefs is. Ja. En wat is dan de portée eigenlijk van het verhaal? Nou, dat hangt ook wel sterk vanaf natuurlijk wat, wat de aanleiding is waarom ik voor de, voor de groep sta. Dat probeer mm -hmm. ik altijd wel zo goed mogelijk af te stemmen. Of dat inderdaad, of die safety leadership is. En dan gaat het meer om hoe doe je je voorbereiding en hoe zorg je dat, de, dat je de risico's minimaliseert. Mm -hmm. Maar er zijn ook uh, regelmatige uh, lezingen over leiderschap of over, over veerkracht. Ja. Um, nou, en, dan, en dan vertel ik eigenlijk gewoon mijn eigen verhaal ehm um. En, en, en, en het mooie is dat mensen daar uitpikken van, wow, dat is mooi, daar kan, daar kan ik wat uithalen. En dat is het leuke, dat ik geen theoretisch verhaal heb, maar gewoon mijn eigen verhaal ja. ja, en ook nog eens een keer overtreffende trap van tegenslag, denk ik. Hè? Want we denken al vrij snel dat we tegenslag hebben. Ook als we kijken naar het afgelopen jaar bijvoorbeeld als mm. ondernemer. Hoe zwaar het ook voor heel veel ondernemers mm. ook daadwerkelijk is. Uh, ik vertelde net in het voorgesprek al dat een, een van mijn beste vrienden een herseninfarct heeft gehad. Oh, ja. En die is, sindsdien heeft hij er een soort persoonlijk project van gemaakt om te gaan onderzoeken met andere mensen die ook... Hele ernstige dingen hebben meegemaakt, waar die veerkracht nou vandaan komt. Eh, heb jij dat voor jezelf helder? Waar die enorme kracht vandaan komt om zo positief weer in het leven te staan en weer vooruit te gaan? Uh, nou ja, het, het komt uiteindelijk toch puur uit jezelf, niet uit theoretische uh, uh, lessen of iets, maar, maar echt puur uit jezelf. En eigenlijk zodanig geconfronteerd worden met een, met, wat voor mij leek het een uitzichtloze situatie en uh, uh, letterlijk uh, uitzichtloos. uitzichtloos. Ja. <laughs> um, en dat je eigenlijk door jezelf te trainen in na, heel sterk naar het moment gaan. Of dat nou is dat je lekker uh, even met de kat op schoot... Uh, een, een, een bakje koffie zit te drinken of iets. En, en van daaruit, nou ga ik eens dit doen, dan ga ik eens dat doen. En, uh, en dan dingen die dan lukken. En dat kunnen soms hele kleine doelen zijn. Dus eigenlijk loslaten van een ooit gesteld doel, van een grote doel. Wat je natuurlijk bij veel ondernemingen ziet. Dat men zegt van nou, we willen zoveel miljoen draaien. Of dit, moeten, uh, dit zijn de targets. Um, als je daar maar aan vast blijft houden, dan zul je altijd zien dat dat dat of, of nooit gehaald wordt... of toch iets anders. Terwijl als je in staat bent... dat op, op cruciale momenten los te laten... en te kijken... Hey, wat is nu de situatie met... wat is mijn team? Wat, uh, uh, wat is de markt? Uh, wat gaan we daarmee doen? Um, dat je dan... In heel veel gevallen mooie resultaten weten te halen. Mensen veel meer in de kracht weten te zetten... Dan, ja. dan maar vast blijven houden aan dat ooit gestelde doel. Ja, precies. En ook niet terugkijken. Niet alles relateren nee. aan ooit was het nee. zo. Dat nee. is nou helemaal nee. niet meer zo. En als we het nou hebben over de toekomst. Hè, um, want uh, even een paar dingen die ik daarover wil weten. Uh, om te beginnen sprekerscircuit. Nou, kunnen we elkaar de hand schudden? We zijn collega's geworden. Want ik, uh -huh. ben op, ik, ik werk in dat werkveld, zeg maar. Leuk, hè? Ja. ja. Dat dat is leuk, Wat ja. is het afgelopen jaar gebeurd? Want je stond natuurlijk, neem ik aan, veel uh, op, uh, op, uh, op podia. Ja. Uh, die gingen allemaal dicht. Ja. Uh, hoe doe je dat als je niks ziet, uh, ja, of is dat juist nou, dan een voordeel? Nou, like, zakelijk was dat geen voordeel. Nee. <laughs> uh, dus aandacht, qua lezingen was het helemaal een, een, een, een waardeloos jaar. We hebben wel een aantal uh, uh, dingen nog via, via Zoom of via ja. uh, uh, beeld gedaan. Ja. Uh, nou, dat werkt wel, maar je mist dan toch ook wel interactie. Dus de wat dat betreft vond ik het wel uh, behelpen. Um, maar goed, we hebben wel een paar dingen doorgezet. Maar ik was inmiddels ook wel weer druk met wat andere activiteiten. Waarvan ik ook zoiets af van, joh, ik heb alle tellers op nul moeten zetten. Dus ik wil nu ook gaan kijken hoe ik mogelijk vanuit deze situatie weer nu misschien dingen ga ontwikkelen. Waar ik vroeger nooit aan gedacht heb. Mm. Of daar misschien niet op gefocust ben geweest. Um, om dat op te pakken. En dat is? En, nou, dat is bijvoorbeeld nu. Uh, ik ben uh, door het Erasmus Ziekenhuis benaderd uh, van... joh, uh, uh, je, je, we, we hebben een aantal keer gesproken over het onderzoek van, uh, van uh, professor Pieter Roelsema. Die onderzoeken doet uh, over een visuele prothese waarbij men een chip in de hersenen plaatst. En die chip koppelt aan een, uh, aan een cameraatje. En door dat cameraatje komt er een vorm van beeld uh, terug voor mensen die of helemaal defecte oog hebben of in mijn geval uh, de oogzenuw helemaal kapot is. Uh, weer een vorm van zich kunnen uh, terugkrijgen. En waarbij ze van, joh, kun jij niet helpen met jouw uh, contacten om een stuk fondsenwerving uh, te realiseren, dat de laatste sprong naar, het, uh, naar de daadwerkelijke operatie gemaakt kan worden. En de hoop is dat dat 2023, 2024 gedaan kan worden. Maar zou je dan de eerste zijn waarbij we dat gaan uitproberen? Niet de eerste om dat uit te voeren per se, maar wel uh, degene die misschien wel mogelijk maakt... Um, om dat stuk fondsenwerving uh, op ja. gang te krijgen, ja, ja, ja. waardoor daadwerkelijk die, die operatie gedank uh, kan worden. Um, en dat, dat vind ik alleen al geweldig, omdat als dat uh, door, door mijn inbreng kan lukken, hmm. uh, dat, we, dat we dat kunnen, kunnen realiseren. En het, het gaat nu een campagne worden onder de naam Laat Blinden Weer Zien... Um, Waarbij, uh, waarbij de laatste sprong genomen kan worden. En, en er worden nu al testen gedaan... Uh, op, op, op dieren. Waarbij ze in inderdaad zien dat, uh, dat, dat dieren de zaak herkennen. Door middel van die, uh, van die, van die chip in de hersenen. Mm. Dus het ligt heel dichtbij. En dat zou voor heel veel blinden natuurlijk een waanzinnige uh, levenssprong zijn. Als je weer een vorm van zicht terug kan krijgen. Ja, ja. Ja, het is een hele, ik, ik zit er meteen te denken, hoe zou dat er nu uitzien? Maar dat is natuurlijk een hele rare vraag om aan jou te stellen. Nou, uh, uh. Ja, wat, ik, wat, wat ik begrepen heb tot nu toe is, is dat je contouren ziet in, in, in lichtpixels. Ik weet er is een, een uh, ja, ja. En er is een uh, journaal, waarbij uh, filmpje waarbij, uh, waarbij er beelden, uh, de beelden zijn hoe dat ja. uh, onvooruit moet zien. Dus je ziet contouren, schaduwen en zulke dingen. Het is niet dat je weer scherp gaat zien zoals nee, je nee. het normaal met je ogen doet. Maar wel een vorm van zichtweer waardoor je uh, ja. uh, nou, uh, ziet dat er ergens iemand zit. of dat er een boekenkast is op de tafel of zulke dingen. Dus alle quote 500 uh, zeg maar, leden die ook dit soort video's kijken op 7 tv is dat een keiharde oproep om eens met jou contact nou, te maken. Okay. Ja, kijk. We hebben zeker hulp nodig van, van ondernemingen, van, van, van mooie fondsen die, die, die uh, een, een goed doel willen, willen ondersteunen. Ja. Dit is natuurlijk een fantastisch doel, wat niet alleen in Nederland, maar ook uh, buiten Nederland en heel veel mensen kan helpen. Um, dus ja, het is absoluut een oproep als, als uh, mensen ruimte hebben om me te kunnen helpen. En er mogen ook particulieren zijn natuurlijk. Ja, precies. Um, om... Uh, om te doneren op het, het herseninstituut die daar een, die daar okay. een uh, campagne op heeft. Ja, nou, of als mensen serieus hier meer over willen weten... en die naar deze video ik kijk even op de camera zitten te kijken... dan moeten ze maar even contact met mij. Als ze met jou contact willen, dan ja. leggen we de lijntjes wel. heel ja, graag. Um, als je nou weer enigszins zou kunnen zien... Hè, mm -hmm. en je mag uh, één ding uitkiezen wat je echt weer mag zien... Ja. wat zou je dan willen zien? Nou, weet je wat? Natuurlijk primair... Heel gek is het moment dat je hoort en ziet dat, dat je echt blind bent. En in het begin dachten ze dat het puur een fase was, dat, dat, dat die oogzenuwen uh, moesten wennen weer. Maar het moment dat je realiseert dat dat niet zo is, dat je gaat denken, verdomme. Ik ga mijn kinderen nooit zien opgroeien. Ja. Ik ga mijn vrouw nooit meer zien. Ja. Um, en ik moet zeggen, dat blijft nog steeds heel erg moeilijk. Dit idee van jeetje, hoe kan het nou dat ik mijn dochtertje, van die was toen uh, uh, bijna acht... Dat ik die nooit als een volwassen vrouw ga zien en mijn, ja. mijn kinderen nooit zie, zie voor en, en dat blijft heel erg moeilijk moet ik, ik zeggen. Dus dat ja. is wel absoluut een van de eerste dingen dat je zegt ja, ik kan mijn me mijn eigen partner weer zien en, ja. uh, en mijn kinderen zien opgroeien. Ja. Ja. En uh, en dan toch toch wel een, een anekdote en hij is online al veelvuldig uh, beschreven, maar <laughs> ik had ook stiekem gehoopt toen je je aankwam bij uh, bij de studio hier ja. en jou, ja, hoor, ik hoorde het geronk al van verre. Je hebt gewoon een dikke lotus gekocht, <laughs> <laughs> maar, want je bent petrolhead ook gewoon. Ja, ja. Dat was ik al. Ja. Nou, weet je, ik dat, uh, ik was altijd een petrolhead en en en en uh, uh, hield vanaf van, van van Engelse auto's. Mm -hmm. uh, en het moment dat je natuurlijk ineens zo terug wordt gezet naar nul... Uh, ben je ook zelf aan het kijken van wat kan ik nou nog wel? Waar kan ik nou wel van genieten? En mm. het was, als ik dan wel eens bijvoorbeeld een van de auto's waste... Uh, dat, dat ik Door te voelen, de vormen te voelen van, van die auto, dat je weer even kan kijken. Ja, ja. En de geluiden te horen van, van zo'n auto en hem en, en, en te voelen bewegen, dat je weer even kan genieten. Mm. En, en uh, ik ga vaak met een, met een, met een maat van, maar dan gaan we of naar tentoonstelling of naar showrooms, dan gaan we kijken. En dan vertelt hij enthousiast over. Kijk, er is dit, er is dat. En, uh, en dan merk ik hoeveel plezier ik daarbij heb. En ik weet ook dat heel veel mensen van, nou dan ben je toch gestoord als je uh, als je zoiets koopt. Maar zo'n auto is dit. Het geluid en de beweging, dat is zo genieten. Ik hmm. uh, van ja, dat is dan een van de dingen die, die, die, die ik dan wil, wil ervaren om, om dat uh, ja, leuk ja. te kunnen doen. En die Maat is René, die er nu ook ja. bij is in de ja, studio. En die, die een... kende je die ja. voor het ongeval al? Of? René heb ik leren kennen uh, uh, via, uh, dat heet tegenwoordig automaatje, waarbij uh, mensen als vrijwilliger, uh, uh. Uh, mensen die het nodig hebben, kunnen rijden ergens naartoe. Ja. Um, nou, ze hebben elkaar leren kennen. En dan, dan zit je langer met elkaar in de auto en heb je verhalen. En er is een hele mooie vriendschap uitgegroeid. En hij ondersteunt me op een hele aantal vlakken. En dat is geweldig. En we doen samen hele leuke uh, evenementen doen we waar we naartoe. Mm. Um, nou, en dat is, uh, dat is genieten hoe mooi ook dat weer is. is wat in je leven komt. Denk ik denk van nou, dat is dan weer toch. Mooi hoe iemand op je pad gevallen is en dat je ja. samen zoveel leuke dingen doet en uh, geniet. Ja. Maak ja. Je, je danken voor je, voor je verhaal uh, Heijn. En uh, ik hoop ook uh, even vaktechnisch dat de podia weer snel open zullen gaan. Uh, zodat je daar weer uh, vol vuur je verhaal kan doen. En uh, dankjewel dat jij mijn gast wilt zijn. Graag gedaan. En uh, voor iedereen uh, die zit te kijken op YouTube. Dankjewel voor het kijken en uh, heb je zitten luisteren naar de podcast. Dankjewel voor het luisteren. Hoi.